Oké, okay. nou botoxure is een, hoort bij de groep van botulinetoxine. en uh, het is een, uh, een, uh, een botox die gemaakt is door de firma Merz en uh, ja daarmee kan je rimpels mee behandelen. Nou voordelen van uh, botoxure is dat het Enerzijds wat goedkoper is in de inkoop en dat betekent dus dat we hem ook goedkoper kunnen aanbieden. Dat is echt wel een belangrijk voordeel voor uh, ja, cliënten. Een ander belangrijk voordeel, en dat is wat minder bekend, en dat is dat uh, je met um, uh, ja, er zijn altijd Soms kan het dat bepaalde patiënten, de, uh, ja, uh, dat mensen immuun raken voor botox. En uh, met bocaturen is omdat daar niet gebruik gemaakt wordt van bepaalde eiwitjes om het te stabiliseren, dat is een heel technisch verhaal, uh, kan, je, uh, kan dat eigenlijk niet optreden. Dus ik heb altijd bij mensen waar die niet goed reageren op een of andere reden op de azaluren, dat ik ze overschakel naar de Bocature. nou, Bocaturen kan je gewoon gebruiken voor alle indicaties waar botox voor gebruikt kan worden. Nou, je kunt het gebruiken voor de voorhoofdlijnen, je kunt het gebruiken voor de fronts, je kunt het gebruiken voor de gummiesmaal, dus dat is eigenlijk ja, als mensen te veel uh, tandvlees laten zien, je kunt het laten zien voor de, uh, voor de mondhoeken, je kunt het laten zien voor de strengen hier rond de mond en je kunt het eventueel ook voor de oksels gebruiken.